Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over urine en urineproductie. De urineproductie vindt plaats in de nefronen. Er zijn drie belangrijke stappen nodig om urine te produceren: filtratie, reabsorptie en secretie. Op deze manier wordt er van bloed voor urine gemaakt en daarvan wordt urine gemaakt, met hierin alle stoffen die ons lichaam niet meer nodig heeft en of kwijt wil. Hoe dit precies gaat, leer je in de video over nefronen. De manier waarop urine gemaakt wordt, verklaart ook het grootste deel van de samenstelling van onze urine. Het is een vloeistof, dus het zal je niet verbazen dat onze urine vooral uit water bestaat. Met daarin opgelost de afvalstoffen en de overige stoffen waar we te veel van hebben in ons lichaam. Hoeveel water er in onze urine zit is afhankelijk van de hoeveelheid water die we innemen. Om de hoeveelheid water in ons lichaam constant te houden, moet je immers evenveel water innemen als uitscheiden. Er zijn drie manieren waarop ons lichaam water tot zich krijgt. De eerste is wat je drinkt. De tweede is wat je eet, met name het water wat daar dan in zit. En de derde is wat je aanmaakt tijdens het metabolisme in de mitochondriën. Bij de aanmaak van ATP, oftewel de brandstof van ons lichaam, wordt namelijk zuurstof gebruikt en daar komen dan CO2 en water bij vrij. Dus dan krijg je bijvoorbeeld dat je 1200 milliliter drinkt. 1000 milliliter eet en 300 milliliter aanmaakt tijdens het metabolisme voor een totaal van 2500 milliliter. De belangrijkste manieren om water kwijt te raken is 1 via de urine, maar denk bijvoorbeeld ook aan 2 via de ontlasting, 3 via zweet en 4 via verdamping van de huid en bij het uitademen. En dan heb je bijvoorbeeld uh, 1500 milliliter aan urine, 100 in je veetjes. 550 bij het zweten en 350 bij de uitademing. Ook dat maakt dan een totaal van 2500 milliliter. En omdat input en output nu in balans zijn, zie je dat er geen water opstapelt in het lichaam. De hoeveelheid water in urine wordt dus aangepast aan de omstandigheden. Gemiddeld blas je 1500 ml, oftewel anderhalve liter per dag. Maar als je bijvoorbeeld veel water hebt gedronken. Laten we hier even nemen 2200 milliliter, dan kan dat oplopen tot meerdere liters. En in dit voorbeeld zal het oplopen tot 2500 milliliter. Maar er zijn casussen beschreven tot wel 20 liter urine. Als je juist weinig water drinkt, bijvoorbeeld 200 milliliter, dan neemt je urine output juist af tot 500 milliliter. Andersom verklaart dit overzicht ook waarom je door ziekte veel plast, bijvoorbeeld bij een onbehandelde diabetes mellitus, dat je dan dorst krijgt. De balans moet altijd gelijk blijven. Polyurie, oftewel veel plassen, leidt dus tot polydipsie, veel drinken. Dan naar de samenstelling van de urine. De pH van urine is gemiddeld 6.0, maar het schommelt tussen de 4,5 oftewel zuur en de 8 oftewel basis. En dat is onder andere dus heel erg belangrijk voor de zuur-base balans in ons lichaam. Er zijn wel duizenden verschillende stoffen die vervolgens in onze urine zitten. Denk aan water, dat is ongeveer 95% van onze urine, en de veel voorkomende elektrolyten: natrium, kalium, calcium, H+, bicarbonaat. Maar denk bijvoorbeeld ook aan creatinine, afvalstoffen zoals ureum, urinezuur en urobiline. Dat is het stofje wat de urine zijn kleur geeft. En Denk bijvoorbeeld ook aan medicatie, die wordt uitgescheiden via de nieren. Veel mensen denken ook dat er bacteriën in onze urine zitten, maar dat is niet zo. Urine is steriel. Echter bij het uitblassen, en dus passage langs de huid en de geslachtsdelen, komen er bacteriën in. Dit wordt vervolgens allemaal uitgeblast, en dat noemen we mixie. Een van de dingen die vaak wordt bijgehouden bij patiënten is de urineproductie (UP) ofwel hoeveel milliliter plast iemand per dag. Afwijkingen hierin is geen diagnose, maar een symptoom, wat je kan helpen om uit te puzzelen wat er precies aan de hand is. Een normale range is tussen de 400 milliliter en de nou, 2,5 tot 3 liter per dag. Meer dan die 2,5 tot 3 liter per dag noemen we polyurie. En Dat kan meerdere oorzaken hebben, zoals iets fysiologisch, zoals veel drinken. Maar je kan het bijvoorbeeld ook zien als iemand specifieke dranken op heeft, zoals alcohol. Maar het kan natuurlijk ook pathologisch zijn, waarbij ziektes dit veroorzaken. Bijvoorbeeld onbehandelde diabetes mellitus, een diabetes insipidus, bijniertumoren waarbij er een tekort is aan aldosteron en psychiatrische aandoeningen waarbij iemand obsessief veel drinkt, wat we primaire polydipsie noemen. Dit zie je soms bij schizofrenie patiënten, maar het kan ook op zichzelf staan. En dat kan natuurlijk ook farmacologisch zijn, denk maar aan het starten van diuretica bij iemand met veel water in zijn of haar lichaam. Maar ook kunnen we natuurlijk te weinig plassen. Tussen de 50 ml en de 400 ml noemen we oligurie, of ook wel als iemand een halve milliliter per kilogram per uur plast. Dat wordt ook nog wel eens gebruikt als waarde voor volwassenen. Oligurie betekent letterlijk weinig plassen en dat is altijd gerelateerd aan ziekte. Bijvoorbeeld ernstige dehydratie, een shock, nierinsufficiëntie, acute tubulusnecrose, multiorgaanfalen en urineretentie. Maar je kan ook eigenlijk helemaal niet plassen. En Dat is dan minder dan 50 milliliter per dag. Dat noemen we anurie, oftewel letterlijk niet plassen. Ook dit is altijd gerelateerd aan ziekten zoals. Ernstiger of vergevorderde varianten van de oorzaken van oligurie, die we net hebben besproken, of bijvoorbeeld een volledige urinewegobstructie, of door inname van giftige stoffen, zoals antivries en kwik. Zo zie je dus dat de urine en de urineproductie een hoop kan vertellen over de toestand van ons lichaam. Download ook de actieve samenvatting en natuurlijk bedankt voor het kijken.